Wij zijn op zoek naar jou. Wij zijn op zoek naar het nieuwe gezicht van Leeuwarden Studiestad. Ga jij even vloggen, bloggen? Heb je een mening en wat interessants te vertellen? En zie je jezelf als de student van Leeuwarden? Upload dan nu je auditievideo en dan zien we jou. Vertel in je filmpje waarom jij het nieuwe gezicht van Leeuwarden Studiestad bent. Voor meer info, check de website. Echt die vingertjes ook op deze hoogte. Psst, je krijgt er ook nog wat bij.